Goedemorgen allemaal. Uh, welkom uh, bij dit webinar over de kracht van verhalen bij monitoring en evaluatie. Fijn dat jullie er uh, zijn. We zijn met een uh, groep van uh, deelnemers van uh, diverse organisaties, zoals gemeente, GGD, uh, Welzijn, je Gezondheidszorg, ROS. En ook vanuit uh, twee programma's, Kansrijk Start en Gezond in de Stad, oftewel Gids. Uh, mijn naam is uh, Danielle van Elst. Ik ben uh, adviseur Kansrijke Start en samen met collega's Hanneke van Zoest van Kansrijke Start, Anneke Hiemstra van Gezond In en Lydia Sterrenberg van Platform 31 uh, verzorgen wij vanochtend dit webinar. Uh, we gaan uh, kennis delen en voorbeelden over de kracht van verhalen bij monitoring en evaluatie en op welke manier je deze kunt gebruiken bij je aanpak en we starten vanochtend met een uh, introductie over dit onderwerp uh, door Lydia en vervolgens is er aandacht voor twee uh, praktijkvoorbeelden en daarvoor welkom uit onze gast, aan, aan onze gasten uit uh, Kampen en uh, Zeist. Uh, zij benutten de kracht van verhalen en in een gesprek met Anneke Himstra vertellen zij over hun ervaringen en uh, wat het hen heeft opgeleverd. En dan een paar uh, huishoudelijke mededelingen. De meesten hebben dit al, maar graag je microfoon opnieuw. En bij vragen kun je de chat gebruiken. We houden deze in de gaten en proberen die, uh, de vragen gedurende het webinar te beantwoorden. En mocht dat nu voor een paar vragen of deels niet lukken, dan komen we daar na het webinar op terug. En uh, nou ja, het gaat nog niet over verhalen. En we zijn ook benieuwd naar jullie verhalen. Dus uh, wie heeft er al ervaring met uh, uh, het benutten van verhalen bij monitoring en evaluatie? En wil je daar uh, in de chat uh, kort iets over delen? En dan geef ik nu graag uh, Lydia het woord. We beginnen met mij uh, hoorbaar te maken. Uh, leuk dat jullie er allemaal zijn. Het was een hele grote op, uh, opkomst, uh, heb ik begrepen. Heel veel mensen in ieder geval die zich aangebeld hebben en iets over verhalen willen horen. Ik ga een korte inleiding geven. Een aantal uh, needs to know. Wat moet je weten als je nadenkt over verhalen? Um, Anneke, mag ik van jou de eerste sheet, uh, of de tweede eigenlijk alweer? De volgende sheet we beginnen in de gezondheidswereld en daar komen vele van jullie vandaan, is het heel erg gebruikelijk om met cijfers te werken. Dus, uh, <coughs> ja, de Volksgezondheidsmonitor is een bekende natuurlijk. Er zijn ook allerlei andere monitors. Dus het gaat heel erg over tellen en cijfers te doen. We gaan het vandaag hebben over verhalen vertellen. En een van de eerste dingen die ik mee wil geven is, uh, het gaat niet om of-of, maar eigenlijk is het beste om en-en te doen cijfers zijn waardevol, verhalen zijn waardevol en ze kunnen elkaar aanvullen. Cijfers stellen als heel hard, dat is een cijfers stellen als nou ja, stevige gegevens. Dan denk, moet je denken bijvoorbeeld cijfers over aantallen deelnemers of veranderingen in gezondheidsindicatoren of armoede, kindersterfte, veranderingen in gezondheidsverschillen, allemaal uit te drukken in cijfers. En die cijfers zijn in, omdat je dan uh, ja, ook via monitors ontwikkelingen kunt volgen. Ze zijn vaak uh, ja, zo, in, zo ingericht of die gekozen dat ze te koppelen zijn aan beleidsdoelen. En ze lijken altijd heel hard en objectief, maar er zit ook een nadeel aan cijfers. Je kent het verhaal dat erachter zit niet. Soms zie je dat in een wijk bijvoorbeeld geen, de gezondheidssituatie uh, niet verandert. Terwijl er onder de oppervlakte wel een heleboel aan de hand is. En zie je dat niet in de cijfers terug, bijvoorbeeld omdat je toch onvoldoende mensen bereikt met je, uh, met je aanpak. En die mensen gaan er wel op vooruit, maar misschien niet in dit grote, als je nou alle uh, uh, mensen uh, in de wijk, in de cijfers meeneemt, zie je dat misschien uh, niet. Dus uh, cijfers zijn mooi, moet je zeker ja, altijd waardevol, altijd goed naar kijken als ze gekoppeld zijn aan je programma, als je ze kunt koppelen aan je programma, maar... Uh, cijfers zijn niet uh, zaligmakend en verhalen hebben een eigen kracht bij verhalen kun je veel uh, zeker als je verhalen ophaalt van deelnemers of professionals dan, dan kom je dichter bij de ervaringen kom je dichter bij uh, nou, uh, ho hoe werkt iets uit uh, of uh, wat werkt voor mensen hoe beleven mensen dingen je kunt zeggen het is zacht maar ja, je, je, je leert er wel veel beter uh, als je je, uh, je je methode goed inricht over wat er nou echt speelt voor de doelgroep voor, waarvoor je de dingen doet. Dus dat dan te beginnen. Altijd, het gaat niet over of-of eigenlijk. Dat is mijn boodschap. Denk niet dat ik moet uh, uh, cijfers vervangen door verhalen, maar denk veel meer in termen van en-en. Mag ik de volgende uh, sheet uh, dingen? Um, ik ga een beetje boven de verhalen zelf hangen met mijn verhaal. Dat komt omdat wij, als wij vanuit gezond in of kansrijke start nadenken over monitoren en evalueren, en zeker lokaal monitoren en evalueren, dan beginnen we altijd met de basisvragen. En die basisvragen die moet je ook stellen als het gaat om monitoren en evalueren via verhalen. De eerste vraag is: voor wie doe je het eigenlijk? Um, eigenlijk vanuit de traditie van monitoren gaan we toch heel erg um, focussen op de opdrachtgever, maar ook heel erg. Zeker een GGD en een wetenschappelijke organisatie denkt heel erg vanuit het programma, hoe je het inricht. Maar uh, als je wat praktischer bent ingesteld, dan moet je echt nadenken over wie doe je dat. Wie is nou eigenlijk degene die je wil bedienen? En wat moet die nou doen met uh, de gegevens die je wil aanleveren? Dan gaat het, uh, nou, voor wie gaat het? Voor wie monitor je? Dat kan zijn voor een financier, een opdrachtgever. Dat kan zijn ook voor je coalitiepartners. Dat kan zijn voor je uitvoerende professionals. Of misschien wil je meerdere bedienen. Als steeds stel je zelf altijd de vraag, ook als het gaat om verhalen. Voor wie doe je het eigenlijk? En uh, aan die wie-vraag zit. De, dat zei ik net al een beetje. Ook de waartoe-vraag. Want wat wil diegene? Of wat wil jij dat diegene met de monitorgegevens doet? Uh, nou, we hebben vier smaken, onderscheiden we. Uh, verantwoording afleggen, dat is natuurlijk heel erg gekoppeld aan uh, wethouders en colleges. Uh, een, een wethouder of een college van uh, bestuur. Is het om te leren? Is heel erg gekoppeld vaak aan professionals die willen leren. Gaat het om enthousiasmeren? Kan voor de college of een wethouder van belang zijn, maar is ook, ook uh, interessant voor je collega's mogelijk. Of gaat het om borgen? Die antwoorden op deze vragen, die sturen uh, de keuze voor verhalen naar monitoring. Ook dus op een monitor in het algemeen, maar ook als het gaat over verhalen. Ik heb nog een uh, volgend plaatje wat hierop aansluit. En Annika, mag ik dat van jou uh, hebben? Dat is nog op een rijtje gezet. Hier gaat het dus vooral over de linker twee kolommen. Ik heb die smaken, zoals ik ze genoemd heb, van monitor en evalueren. Ik heb hier in ieder geval drie, enthousiasmeren, leren, verantwoorden... En, en welke uh, partijen het meest geïnteresseerd zijn in een bepaalde smaak. Dus voor enthousiasmeren moet je denken dat je coalitiepartners wil, uh, zou kunnen bedienen, wethouders, misschien inwoners. Bij leren gaat het vaak over coalitiepartners, programmamakers. Op bestuurlijk niveau is dat, wat, uh, is dat niet de eerste oriëntatie. Daarvoor moet je echt je opdrachtgever uh, meenemen. En verantwoorden een gemeenteraad, wethouder, financier. De rechterkolom hoef je nu niet te uh, uh, gebruiken, laat die maar zitten. Het is, uh, uh, wel, uh, we gebruiken die vooral voor als, voor als je moet nadenken over indicatoren. En daar gaat het vandaag niet uh, over. Um, mag ik de volgende sheet, uh, Anneke. Ja, ik hier even zeggen van um, het is niet de volgende sheet, het is dezelfde sheet. Als er, verhalen zijn. Bijzonder geschikt om te enthousiasmeren en te leren. En iets minder om te verantwoorden. Dus weet dus, uh, dat als je verhalen wil gebruiken, dat, er een bepaalde, uh, dat ze een bepaalde rol kunnen vervullen. En een bepaalde functie kunnen hebben. En dat het vooral in het leren en het uh, enthousiasmeren zit. Mag ik de volgende? Dan. Um, mensen beginnen altijd... Of heel vaak met de vraag welke methode moet ik gebruiken. Dat gaat welke, welk instrument voor monitoren en evalueren? En dat geldt ook over als het gaat om een methode voor verhalende uh, methode van monitoren en evalueren. Um, ik wil je meegeven vooraf, ik kom dadelijk op een aantal voorbeelden. Van instrumenten, maar het gaat binnen die instrumenten altijd om, uh, die ga je inrichten en dan is er altijd sprake van een balans die je moet maken. Een balans tussen de beleidsdoelen die je wil, uh, waar je waarschijnlijk iets over wil weten en het verhaal van de professional of de medewerker. En waarom is het? Nou, daar moet je over nadenken. Want blijf je heel dicht bij de leefwereld van de inwoners en de doelgroep? Dan kan het zijn dat je uiteindelijk heel, heel weinig over informatie uh, overhoudt. Over jouw aanpak en, en leert over je aanpak en je beleid. Maar dat helpt wel weer om misschien om mensen te overtuigen van het belang van, uh, dat je iets moet doen. Dus uh, Ik denk dat dit uh, ook naar voren komt in het verhaal van uh, over wat jullie straks krijgen over uh, narratief waarderen. Maar als je heel erg in je, in je uh, methode de balans trekt naar de doelen van het beleid, dan kan het weer zijn dat je uiteindelijk weinig hoort van wat er echt speelt voor, een, voor iemand of voor de professional dingen. Dus als je echt heel gericht gaat vragen naar de doelen, dan kan het zijn dat je niet het verhaal hoort wat je misschien eigenlijk wel had willen horen. Dus dat is altijd een balans als je verhalende methoden gaat inrichten waar je op moet letten. Mag ik de volgende? Nou, ik heb enkele verhaleninstrumenten instrumenten uh, hier opgezet. Nou, wat, daar kun je aan denken bijvoorbeeld? Hè? Er zijn er veel meer. Maar uh, uh, je kunt individuele gesprekken voeren met mensen. En dan heb ik op de... Uh, in, die, in het rechterdeel van de hokjes, dan zie je... Wat ik, hoe je daarin kunt spelen in de balans. Nou, je kunt daar... In individuele gesprekken kun je natuurlijk heel erg... Vragen naar de beleidsdoelen, maar dat zul je meestal niet doen... Of je kunt het heel erg trekken naar de leefwereld, maar daar zie je, en, en ook bij de volgende, dat je steeds kunt spelen met de balans. En bij de ene zit iets meer de balans, is, is de balans, ene methode, uh, die, die, de uitgangspunten zijn zodanig dat je iets meer dichter bij de leefwereld komt en iets minder bij de, de uh, beleidswereld. En bij sommigen kun je daar heel heb je een hele grote bandbreedte om daarmee te spelen. Maar individuele gesprekken kun je natuurlijk altijd doen. Ja, je kunt met mensen van je doelgroep uh, uh, een gesprek gaan voeren. Um, dan kun je, kun je denken van nou, laat, ik ga gewoon zitten en een open verhaal van hoe gaat het met u en wat u. Of je kunt gerichter gerecht, vragen naar iets wat je wil weten op basis van naar aanleiding van je uh, programma of je, je inzet voor de wijk of je inzet voor gezondheid van individuele mensen. Wat ik mee wil geven, zowel in Gezond In als in uh, Kansrijke Start, werk je met uh, hele kwetsbare mensen en werk je met mensen vaak andere culturen, laag opgeleid. Het is heel moeilijk om die mensen te bereiken. Dus uh, de kunst is, bij deze, maar ook die andere methode, hoe uh, zorg je ervoor dat je mensen van de doelgroep ook werkelijk uh, bereikt en dat die mee gaan doen. Dat vraagt soms ook een, uh, nou, misschien iemand van de... Uh, doelgroep zelf die meedoet, uh, het vraagt uh, een individueel gesprek, is natuurlijk in, in eigen taal misschien. Uh, uh, het kan zijn dat je, als je een, een, uh, uh, ja, de uitnodiging op een bepaalde manier uh, moet doen, via bepaalde uh, lijntjes die je hebt, en contacten die je hebt, niet uh, een mail en niet een brief in de bus. Dus let daar heel erg op. Twee, nou. Ik ga naar de tweede methode, die veel gebruikt wordt, focusgroepen. Haal je een aantal mensen bij elkaar en dan voer je een gesprek. Ook daar kun je weer het meer of minder hebben over de doelen van, uh, van je programma. Um, het is een voorbere goed voorbereid gesprek. Het begint meestal met een niet al te specifieke uh, beginvraag. Vrij open beginvraag. Ze gaat om groepen van uh, 18 mensen, misschien nog wat iets meer. Het um, verschil met de individuele gesprekken is dat je bij een focusgroep echt een groepsgesprek krijgt en het is een kunst om te zorgen dat iedereen aan bod komt en dat ze, mensen elkaar niet gaan uh, napraten en, en, en uh, hetzelfde gaan zeggen. Of dat het, dat is een, uh, omdat je dan niet, alles, uh, niet zoveel achterhaalt als je misschien zou willen. Dus het vergt echt een, uh, een voorzitter die weet uh, wat hij of zij uh, doet en die daar ervaren in is. De individuele gesprekken nou, is dat uh, toch wat minder sterk het geval. Dan hebben we nog twee uh, methoden die we vandaag uh, gaan bespreken. Eén is de Photo voice methode mini-chronieken. blijft heel dicht bij de leefwereld van mensen. En ik ga daar niet verder op in, want jullie horen er heel veel over. En dan hebben we de methode van een narratief waarderen. Die zit, heeft een mooie mix van... Uh, die zit tussen de leefwereld en praktijk. en... Uh, systeemwereld en het doelen van de beleid uh, in. Dus nogmaals, onthoud dat je verschillende methoden zijn, dat je ermee kan spelen als het gaat om de balans tussen de doelen uh, die je wil evalueren van beleid en dat er, ja, het, het verhaal, het vrije verhaal van de, van de inwoner. En, en onthoud dat, het, uh, dat je echt aandacht moet besteden aan hoe je het doet, omdat je met een speciale, en met wie je... Uh, ...het verhaal ophaalt, omdat je echt met een speciale doelgroep uh, van doen hebt. Die niet, zo, die niet gewend is om, uh, om uh, uh, nou, geen academische kennis heeft en niet gewend is om uh, schriftelijk uh, te reageren enzovoort. Even kijken, volgens mij heb ik bijna, ben ik bijna door mijn inleiding heen. Uh, Anneke, mag ik de volgende nog? Uh, ja, dat is een samenvatting en tips. Nou, uh, samenvatting, gezegd... Uh, Kwalitatieve informatie, dus kleine of grote verhalen van professionals en inwoners, zijn vaak een goede aanvulling op cijfers. Zeg je erbij van zorg dat je, als je die verhalen wil doen, wel je opdrachtgever betrekt en informeert over wat je, kunt, wat je wilt doen en wat je daarmee kunt doen. Check dat. Verhalen geven inzicht in ervaringen en oordelen van de inwoners. Dat is het mooie van die verhalen. Dat je echt zicht kunt krijgen op wat je hebt. Uh, en inzicht krijgt over wat iets betekent voor de inwoners of de professional. Derde, als het goed is, ja. Methode moet passen dus uh, bij voor wie je het doet en waartoe. Ze zijn, is vooral geschikt voor enthousiast maken en voor een lerende aanpak. En ze kunnen wel een beslissing uh, spelen bij borging of een uh, nieuw opgezet programma. Door enthousiasmeren. Komt ook aan bod, denk ik, straks bij het verhaal over... Uh, de photovoice methode en als laatste betrek ervaren of getreden vertegenwoordigers van de doelgroep bij het formuleren van vragen, bij het ophalen van verhalen en misschien voor de duiding van resultaten. Belangrijk want dan haal je het meeste uit je verhalen die je gaat ophalen. Ik denk dat het uh, ja, hiermee een voldoende inleiding hebt gegeven. Um, wil je meer lezen over monitoren en evalueren? Dan hebben we twee uh, um, documenten die belangrijk zijn, denk ik. Uh, Werkmaker van monitoren en evalueren, dat is, daar staan een aantal methoden kort beschreven. En daarin zitten links naar die uh, maar meer informatie over de methode. En er is ook als je, als je dichtbij de doelen wil stellen, blijven van. Uh, uh, het beleid, dan is de handreiking doelen stellen belangrijk. Ook een link en uh, kijk, kijk maar eens. Ik geef uh, woord aan uh, Anneke, denk je, of zijn er nog vragen? Ik heb, uh, dankjewel Lydia, ik heb geen vraag in de chat gezien. Anneke, heb jij iets uh... Nee er, zijn, nee, er zijn wel heel veel ervaringen gedeeld. Uh, dus die kunnen we ook op een rijtje zetten en uh, aan het eind ook bij jullie meesturen. En er kwam nog even de vraag van, goh, zijn er, uh, worden de sheets ook gedeeld? Zowel de sheets als de opnames komen naar jullie toe aan het eind. Maar er staan geen vragen over de inleiding nog. Nee, maar mocht er een vraag zijn, kan die niet gesteld worden. Dan kan ik hem nog even beantwoorden. Volgens ja. mij kan dat in de tijd. Zeker. Ja, en het mooie is, de verhalen die gedeeld zijn in de chat... Die uh, gaan veel, veelal over inspireren, over ja. leren en ook over uh, verantwoorden. En zelfs ook wat ik ook wel mooi vond, is dat er ook wordt gebruikt om te verbinden. Omdat het ook gaat over hey, het werken met mensen, voor mensen. Dan is dat ook constructief om verhalen daarin te gebruiken. Ja, zeker. Ja, dus mooi mooi, uh, mooie opbrengst. En uh, dat is gelijk een mooi bruggetje naar, uh, naar de verhalen van Kampen en Zeist. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Anneke Hiemstrijf. Ik ben werkzaam in het programma Gezond In. En voor degenen die dat niet kennen, mogelijk vanuit het programma Kanswijk Start, ken je dat niet. Dat is een programma dat sinds 2014 uh, door VWS uh, wordt uitgevoerd. De gemeenten ontvangen middelen om een duurzame aanpak gezondheidsverschillen te ontwikkelen in hun eigen gemeente. En wij ondersteunen samen met Platform 31 30 vanuit dit programma, de, deze gemeente, om dat te doen. Waaronder ook uh, Motong evaluatie. En het inzet van verhalen daarin. En zodoende hebben we ook twee gemeenten gevonden die in dit kader uh, de kracht van verhalen hebben in, ingezet en aan het inzetten zijn. En ik wil um, eerst al, allereerst uh, Kampen vragen om hun ervaring te delen en daarna gaan we over tot de gemeente Zeist. Um, als het goed is heb ik uh, Sylvia de Ruiter in ons midden van de uh, gemeente Kampen. Ja, klopt. En ik denk dat jouw collega Yvonne Kleinbussink ook aanwezig is. Als ja, het goed zeker. is, wel. Ja, mooi. Ja. Hierbij fijn. meld ik mij. Dankjewel. Ja, hartstikke fijn. Nou, welkom dames. Uh, ja, jullie hebben heel veel ervaring met kamperminikronieken, uh, moet ik zeggen. En misschien kunnen jullie jezelf uh, voorstellen en dan meteen iets meer vertellen over wat kamperminikronieke is en de aanleiding uh, om daarmee te starten. Is goed, zal ik uh, beginnen uh, Yvonne? Ja, is prima. Ik uh, ben uh, Sylvia de Ruiter. Ik uh, was tot 1 januari uh, beleidsontwikkelaar sociaal domein bij de gemeente Kampen. Ik werk gelukkig nog steeds bij de gemeente Kampen, dan in andere functie. En Ik heb uh, nou ja, jarenlang ook samen met Yvonne gezond in de stad beleid in Kampen uh, ontwikkeld en uh, mee uitgevoerd. Ja, dan al het gras voor mijn voeten weggemaakt. Ja. Als collega van Sylvia, uh, nou ja, wij uh, heel, heel veel uh, dingen ontwikkeld rondom gids. En um, nou ja, de, de manier van uh, verantwoorden uh, die wij toen hebben gedaan na de eerste vier jaar van uh, gezond in de stad, was voor ons in ieder geval uh, heel erg nieuw uh, en ook best wel spannend. Maar het heeft ons zoveel uh, gebracht dat we het ontzettend uh, leuk vinden om nu daar nog eens op terug te blikken en uh, daarover te vertellen. Ja, fijn. En kan een van jullie dus iets vertellen waarom jullie uh, met deze nieuwe manier vier, vier jaar geleden zijn begonnen met evalueren? Hè, die Kampen ja. Nou, eigenlijk is dat, uh, kwam het op ons pad. Uh, er waren twee dames van het verhalenhuis Huis Kampen die, uh, die, nou ja, die klopte op de deur van het stadhuis en zij wilde graag aan de slag uh, met de minichronieken, een initiatief uit Almelo waarin uh, gewone mensen levensverhalen van andere mensen uh, filmen. En hè, dan die, die mensen die filmen, die worden dan opgeleid door documentairemakers. Die leren interviewen, die leren filmen, die leren monteren en dat allemaal via hun smartphone. Dus zij wilden graag aan de slag en ze vroegen eigenlijk aan de gemeente van nou ja, hebben jullie bijzondere verhalen? En al praten, kwamen we eigenlijk op het idee van nou, hoe leuk zou het zijn als we daarmee de gidsperiode 2014-2018 kunnen afsluiten. En uh, nou ja, uit de projecten die we in dat kader hebben uitgevoerd, inwoners uh, nou ja, kunnen uh, vragen om enerzijds nou ja, te vertellen en aan de andere kant om daar ook filmers uit, uh, uit te, te vragen. Zodat we op die manier kunnen laten zien hoe wij uh, aan de slag gegaan zijn met gidsinkampen in die vier jaar. Ja. En dat was best een zoektocht, want uh, hoe vind je inderdaad deze inwoners, die uh, ook in dit geval... Uh, kwetsbaar zijn. Uh, gelukkig konden wij in ons netwerk daar goed voor terecht. Hè. We hebben de welzijnsmedewerkers gevraagd. We hadden in die tijd ook wel wijkverbinders. En ja, die, die komen ook echt uh, in de buurt. En uh, nou, dat, dat heeft uh, heel veel mensen opgeleverd, want het gaat dan niet om uh, de tien verhalen die wij wilden hebben, maar je moest natuurlijk ook nog tien filmers vinden. En dat is uh, gebeurd. En ja, dan is het ook mooi om te zien dat tijdens uh, zo'n proces uh, Mensen uh, ook in, uh, gaan verdiepen in, in, in elkaar en dat ze meer begrip voor elkaar krijgen. Alleen maar omdat je dit uh, middel gebruikt om dingen in beeld te brengen. Ja, ja mooi. Heel erg mooi. En kunnen jullie dan ook iets vertellen over uiteindelijk ja, wat het eindproject uh, was? Of het eindmomentum? Ja. Nou ja, de filmers die hebben uh, er naartoe gewerkt met meerdere trainingen door die documentairemakers. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een grootse première in ons lokale theater. Uh, op 21 februari 2018. Yvonne had het nog even nagekeken. Uh, nou, de Stadsgehoorzaal uh, was vol. En uh, nou ja, de tien filmpjes die werden uh, nou ja, op het grote podium uh, vertoond. Nou, het was, ik heb het nog nooit zo stil uh, gehad in de Stadsgehoorzaal. Uh, er werd echt... Nou ja, geboeid naar geluisterd en het waren nou, hele mooie, uh, nou ja, indrukwekkende levensverhalen. Uh, en tegelijkertijd, hè, want wat Lydia net ook wel aangaf in de presentatie, hè, het zegt wat minder over onze aanpak of ons beleid. Want die levensverhalen, ja, zo'n inwoner die weet wel bijvoorbeeld welzijnswerken die in de buurt actief is, maar heeft geen idee dat daar een hele aanpak gezond in de stad achter zit of dat het een heel project is of... He, dus dat, dat, nou ja, dat is wel een les die we hebben uh, geleerd, maar aan de andere kant, het heeft, geeft zoveel inzicht in wat, nou ja, het heeft wel een paar rode draden opgeleverd, hè? het belang van een sociaal netwerk, nou ja, iemand die het verschil kan maken in iemands leven. Dus ja. Nou ja, dat, dat was voor ons nog waardevoller dan, hè? Dat, dat, dan dat andere... Uh... En dat was in die zin ook wel heel erg positief, want je zag ook dat mensen een enorm vermogen hebben om weer op te kralen en om hun eigen kracht aan uh, te boren, En dat ze dat ook kunnen delen met anderen en ook er voor anderen zijn als uh, nou ja, ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt of, of inderdaad als zij uh, uh, minder goed inkomen hebben of lage letterdheid. Uh, uh, ervaren en uh, ja, met die ervaringen kunnen ze ook andere mensen helpen. En het was wel mooi, want in de Stadsgehoorzaal waren raadsleden uitgenodigd, het college, maar de inwoners zelf, hè, dus uh, al die partijen voor wie je eigenlijk uh, zou willen uh, verantwoorden, die waren daar en die kijken natuurlijk allemaal met een andere insteek. Um, maar zoals de burgemeester na afloop ook zei van nou, hè, al kan het verschil betekenen voor één van onze inwoners dan, dan is het al de moeite waard geweest. En nou, zo voelde dat ook heel erg. Mooi. Ja, dus zowel op verschillende lagen, ja. op verschillende manieren heeft het veel gebracht. Het heeft contact gebracht, het heeft veel meer laten zien eigenlijk wat het, wat het doet in het leven van mensen. Hè? Wat, wat je zegt, dat veerkrachtgehaal. Maar ook dat, dat de verschillende niveaus met elkaar in gesprek waren en konden gaan ook op zo'n momentum. Ja. ja, en van tevoren, hè, kijk, zoals Lydia nu heeft uh, aangegeven, hoe je daar eigenlijk van tevoren heel goed en heel bewust over kunt nadenken. Wie is je doelgroep? Wat wil je ermee bereiken? Ik denk dat wij dat toen minder scherp hadden. Hè, en en nu, nu, dat, dat plaatje valt nu wel wat meer op zijn plek. Dus dat betekent ook dat je voor, je toek voor de toekomst je daar je voordeel mee kunt doen en dat je dat... Uh, van tevoren wel weer scherper, uh, voor jezelf helder uh, kunt hebben. En, en dat is wel mooi dat, ja, dat dat zich op die manier ontwikkelt. Ja, mooi zeg. mooi zeg. En dat was natuurlijk in 2018. En jullie hebben toen niet stilgezeten. Hè? Uh, je merkte toen al dat uh, verhalen heel veel kunnen doen. Op verschillende niveaus, op verschillende manieren. Op manieren waarop je nog niet eens had bedacht dat ze de, de waarde kunnen hebben. Maar toen ik jullie vroeg, van, hè, wat brachten deze verhalen jullie ook in de toekomst, hè? als spin-off? Ja, toen vertelden jullie ook hele mooie dingen. Kun je daar misschien iets uh, op toelichten? Uh, dat is wel grappig, want we waren ons daar niet zo heel bewust van. Maar toen jij ons die vraag stelde en wij die opzomming gaven, dachten van... Oh, eigenlijk hebben we er best wel veel meer mee gedaan dan we eigenlijk zelf uh, hadden, uh, hadden vermoed. Uh, nou sowieso, hè, ook de organisaties uh, die gebruiken veel meer in de verantwoording ervaringen van, uh, van inwoners... Hè. Maar ook ervaringen van bijvoorbeeld professionals. Hè. Wat heeft het hun gebracht om bijvoorbeeld uh, een bepaald project? We hebben geconstateerd dat we best wel wat filmpjes zelf ook hebben gemaakt. Om uh, uh, interventies uit te leggen. Bijvoorbeeld Welzijn op Recept. Uh, we hebben een filmpje wat het voor inwoners heeft betekend. Maar ook voor de betrokken professionals. Uh, Humanitas die heeft vijf jaar tandemproject in Kampen. Die hebben een boekje gemaakt met ervaringsverhalen. We zijn bezig met het versterken van de sociale basis, een heel traject met nieuwe afspraken met onze organisaties. En zijn we ook aan het kijken samen met hen van nou, hoe kunnen we nu verantwoorden. Uh, waarbij we veel meer ook gaan kijken naar storytelling, naar ervaringen en veel minder uh, nou ja, de harde cijfers. Ja, het, is, nou ja, het is wel en-en, maar het is nu eerder dat het wat meer richting die verhalen en de ervaringen gaat dan, dan die harde cijfers. Uh, dus nou ja, dat wel, uh, Yvonne. Je had nog een mooi ja, verhaal wat, wat, van er, eenzaamheid, ja. hè? Ja, uh, een, precies. Son, we, we hebben in de stadkampen twee subsidies van ZONMW gekregen... voor uh, initiatief rondom eenzaamheid. En ook ZONMW heeft inderdaad uh, daar verhalen opgehaald. En dat is ook een deel van uh, het uh, verantwoorden van deze subsidies. Dus dat is heel erg mooi. Uh, nou, wat ik voor mij en voor ons wel een, een leerpunt vind, is inderdaad... Uh, dat het wel goed is om niet alleen uh, zeg maar de inwoner te horen, maar ook de professional. Omdat je dan toch een breder beeld krijgt van wat een uh, initiatief of een interventie uh, doet. Dus dat is denk ik wel een van de lessen die, uh, die we daarmee geleerd hebben. Ja, ja dat kan ik me even voorstellen. Um, er wordt hier een vraag gesteld, die ga ik ondertussen toch even gewoon ook aan jullie stellen. Loop je met verhalen niet het risico dat je alleen de positieve kant hoort? Nou, dat is niet, uh, niet onze ervaring. Je hoort juist het eerlijke verhaal eerder en ook wel waar, waar de verbeterpunten uh, liggen of wat de lessen uh, zijn. Uh, het is ook niet dat wij rechtstreeks die verhalen ophalen, hè, maar dat gaat via vertrouwde... Uh, nou ja, in het geval van de minichronieken was dat een, een inwoner die dan uh, een, een, nou ja, vaker over de vloer komt bij degene die het vertelt... En bij de, uh, bijvoorbeeld de organisaties is het een van de, de medewerkers die dat verhaal ophaalt. Dus het is niet zozeer alleen de positieve kant uh, die opgehaald wordt. Gelukkig maar. Want we leren juist ook het meeste van waar het niet, uh, niet goed gaat. Ja, we hebben dat laatst ook nog uh, gebruikt. Hè. Er is een interventie die heet Effe uh, Buurten, die door uh, welzijn uh, vaak ingezet wordt. Wij hebben die interventie zelf gebruikt om bij onze coalitiepartners uh, in de aanpak tegen eenzaamheid uh, langs te gaan. Om op te halen. Uh, we zijn een paar jaar onderweg met de aanpak tegen eenzaamheid. Maar wat, uh, waar liggen nou nog vragen? Waar liggen nu nog behoeftes? En dat was er dus inderdaad ook echt op gericht om nog boven te halen wat nog niet goed loopt of waar nog leemtes zitten. Dus op die manier kun je hem ook inzetten. Ja, zeker. Dus om te leren en bij te stellen. Hier. En het er hangt er dus ook echt af van, van de vragen die je stelt. Uh, en hoe je het ingeeft. En het eerlijk verhaal, dat je een veilige en vertrouwde omgeving creëert. Ook met degene die de vraag stelt. Uh, Hanneke, had jij nog een vraag? Ja, ik wilde net zeggen, er staat nog een andere vraag uh, van iemand die zegt van... Go, zou je dit ook niet juist kunnen gebruiken aan het begin als je het programma start in plaats van aan het eind of allebei? Ik denk het uh, wel, want je, nou ja, je hoort wel heel erg vanuit de leefwereld wat er speelt en nou ja, waar je misschien wat extra aandacht aan zou kunnen besteden. Uh, ik denk dat het nog best wel een puzzel is om dat dan te vertalen naar een aanpak of beleid. Hè? Omdat andersom... Uh, je, als je het achteraf doet, dan leer je wat minder over wat het voor je aanpak en beleid, uh, nou ja, wat dat voor effect heeft gehad. Maar je hoort wel wat, wat er speelt, dus daar zou je zeker wel wat mee kunnen, uh, kunnen doen. Jullie hebben ja, want... een project uh, gehad, uh, Versterken Sociale Basis, waar jullie in het vervoerproject uh, ervaring hebben opgehaald en gebruikt hebben, toch? Nou ja, nee, dat is meer uh, dat we met de, met de organisaties aan de slag zijn om te kijken van nou ja, hoe kunnen we nu meer uh, de inzet die zij plegen, dat er een, een duidelijke uh, relatie is met de resultaten die we met elkaar willen bereiken in de sociale basis. Sorry Yvonne, ik onderwerp jou. Jij wilt ook nog antwoord geven. Nou ja, het, het, het, het, het moeilijk is denk ik als jij uh, zeg maar een nulmeting wil houden, is uh, het is heel erg intensief en uh, tijdsrovend om het zo maar te zeggen, om verhalen op te halen. En uh, als je tien mensen interviewt uh, uh, of vraagt, dan vraag ik mij af of dat dan voldoende is om hun beleid op te stoelen. Het zou een van de pijlers kunnen zijn, maar ik denk wel dat je daar uh, dan ook breder moet, uh, moet kijken. We hebben het inderdaad met die professionals even buurten wel gebruikt om ons aanpak eenzaamheid bij te sturen. Dus we hebben een, uh, met hun die interviews, dat was een terugblik op afgelopen jaar. En daar hebben we leerpunten uitgehaald voor het uh, komende jaar. Maar ja, dat is met interviews met professionals is misschien ook net weer iets anders. Dat je andere vragen stelt. Ja. Kijk, en dan was nog uh, de start voor ons beleid, was inderdaad de, de cijfers van de GGD over eenzaamheid uh, in, de, in de stad Kampen. Hè, dus dus daar, daar begin je dan toch wel mee met de meer hardere feiten en, en, en cijfers. En die nuance, die kan je dan inderdaad door de ver, verhalen ophalen. Ik hoop dat het genoeg antwoord op de vraag is. Ik weet niet uh, degene die hem stelden. <laughs> Misschien kun je reageren in het chat. En ondertussen ga ik ook even verder met uh, nog een uh, paar laatste vragen. En Ik heb jullie ook gevraagd naar tips en lessen voor andere gemeenten of andere projectleiders die ook uh, deze verhalen willen benutten. Jullie hebben er denk ik al een aantal weggegeven in je eigen ervaring. Maar zijn er nog meer uh, die jullie willen delen als je, het echter, als je dit wil benutten? Nou ja, dit was voor ons wel we hadden zoiets van dit doe je niet elk jaar. Je krijgt niet elk jaar de stadsgehoorzaal muisstil met tien verhalen. Hè? En het is ook dermate intensief dat dat uh, ook niet haalbaar is. Dus dit is wel een hele mooie methode om een beleidsperiode bijvoorbeeld af te sluiten of, of, of een project. Uh, maar het is niet wat je continu, uh, tenminste dat is mijn, uh, mijn beeld. Ja, ja. En uh, Yvonne, heb jij nog uh, iets om toe te voegen? Nou ja, je hebt het dan een beetje weggegeven inderdaad, en dat je, om, om een bredere blik te krijgen, dat, is, dat het goed is om inwoners en uh, professionals te vragen. Uh, voor, vooral ook vanuit het idee dat het, een inwoner werkelijk helemaal niet interesseert hoe wij het aan de achterkant geregeld hebben. Dus, uh, ja, dus het systeem uh, wat, je, wat je hebt, daar, daar zul je denk ik uh, minder inzicht uh, over krijgen door, door inwoners en meer door professionals. Hè? Dus... Uh, nou ja, je moet denk ik van tevoren inderdaad heel scherp hebben. Wat wil ik nu met deze interviews of deze verhalen? Wat wil ik nu bereiken? Ja. Ik hoorde jullie ook nog wel zeggen van als je zoiets gaat doen, maak wel van tevoren een plannencampagne. Over hoe je het wil gaan um, um, benutten. En hoe je het wil gaan inzetten, hoe je het wil gaan aanpakken. Zeker als je ook mensen uit de groep zelf als filmmakers wil inzetten. Ja, en nog een ander punt was inderdaad ook dat nazorg ook wel handig is, omdat het gaat om kwetsbare inwoners. Nou ja, wij, wij hebben filmers en vertellers uh, via sleutelfiguren geworven, met name welzijnswerkers. Dus die hebben ook wel een rol gehad om na de hand ook gewoon nog even uh, af en toe te vragen hoe, hoe het is vergaan, hoe, hè, om een beetje vinger aan de pols te, te houden. Want het is natuurlijk ook niet niks van première groot met je levensverhaal. Uh, dus dat is wel belangrijk ook, uh, om daar aandacht voor te hebben. Ja, en voor een aantal uh, vertellers heeft het ook uh, nou ja, echt nog wel spin-off gehad. Ze zijn geïnterviewd voor een bepaald uh, magazine, uh, begreep ik. Uh, nou ja, er zijn ook nog wel weer wat mooie dingen uit voortgekomen voor de, voor de vertellers zelf. Dus dat is ook nog wel leuk om te melden. Ja, ja bijzonder. Ik vraag nog even of Hanneke ook nog extra vragen in de chat heeft gehad of opmerkingen um, die zij misschien kan inbrengen. Er, is nog wat, er zijn nog wat tools toegevoegd, dus die kunnen we sowieso nog laten zien. Wel toch een opmerking van, goh, we doen het toch voor de inwoners. Dus dat is toch ook een belangrijk startpunt voor ons beleid. Op het verhaal wat jullie net vertelden over, kan het ook niet aan het begin? Dat is meer de opmerking die er nog nu in staat. Klopt, alleen is de vraag of deze methodiek dan geschikt is omdat het best intensief is, of dat je op een andere manier het, nou ja, die verhaal. Ja. Ja. En ik zag ook snel uh, dat uh, een vraag of de mini-chronieken te zien zijn. Dat is zeker zo. Als je googelt op minikronieken kampen, dan kom je op de website van de mini-chronieken. En dan zie je ook van andere voorbeelden. Ja, en je had het uh, de link al ingezet. Dat oh, komt ook straks in de uh, verslag. Dankjewel. Dankjewel. Het is wel leuk dat je noemt dat het ook in andere gemeenten wordt toegepast en kan worden toegepast dus ook. Ja, en het onderwijs maakt er geloof ik gebruik van. Dus die website geeft wel wat meer inzicht op wat de mogelijkheden zijn. Ja, nou jeetje. Hartstikke bedankt dames. Als er verder geen vragen meer zijn, denk ik dat we dan kunnen afronden. Tenzij jullie nog iets kwijt willen of toevoeging hebben. Laatste hartekreet. Die nog een vraag voorbij komen over een negatieve spin-off. Volgens mij was die dat destijds ook wel met een, uh, een van de vertellers. Die kwam. Uh, uh, Ivan, weet jij dat nog toevallig? Nou, ik, ik geloof dat er een um, deelnemer was die uh, in, in de beginfase, toen er al met filmen en vertellen was begonnen, die is afgehaakt uh, omdat het te veel werd. Uh, en, nou, volgens mij uh, begeleiden we welzijn dat heel goed. Die zagen dat ook gebeuren. Toen is er, dacht ik, besloten voor deze persoon om, uh, nee, om niet, uh, niet verder te gaan. Uh, dus, dus ja, dat, dat is, natuurlijk is dat ook mogelijk. En dan moet je, denk ik, heel goed uh, begeleiden en ruimte geven. Om, uh, om mensen ook af te kunnen laten haken. Ja. En inderdaad, dus ook weer die nazorgen. nee, Dat je ja. aandacht hebt. Dat het niet als het af is, dat het dan uh, hoofdstuk dicht. maar dat je dan in de gaten houdt hoe het. Uh, hoe het hen vergaat. Mooi. Dankjewel. Ja, dat, de vraag kwam toevallig nog binnen. Fijn dat jullie nog konden beantwoorden. Hartstikke goed. Nou, dan wil ik jullie alle twee hartelijk danken. Sylvia en Yvonne. Voor jullie bijdrage. Ik begrijp dat jij wat eerder weg moet Yvonne. Ja, ik kan tot kwart voor elf aanhaken. Okay. Nou ja, We vonden het ontzettend leuk om nou ja, vier jaar na dato <laughs> hier nog over bevraagd te worden. Nou, zoals ik al in het begin zei, het was voor ons vernieuwend. Dus het is ontzettend mooi om te zien wat er yeah. allemaal toch uit voort kan komen. Dus dankjewel voor de gelegenheid. En jullie hartelijk dank in ieder geval. Oké. Okay. Um. Dan ben ik uh, toe aan uh, het delen van de ervaring vanuit de gemeente Zeist. Uh, jullie hebben natuurlijk ook met verhalen gewerkt. En dan uh, zou ik Sander Moretta willen vragen van Jimmy Lawrence en Leila van Meander, Meander Omnium, als ik het goed zeg. Leila Azja. Ik weet niet. Uh... Leila Azja. Ja, Leila Azja. Ja, dankjewel voor jullie aanwezigheid ook, Sander en Leila. Um, ja, ik heb jullie gevraagd om jullie ervaring te delen rondom een evaluatie van het project IJSMA in Zeist. En um, ik wil vragen of jullie jezelf ook kunnen voorstellen. En dan heb ik elke specifieke vraag voor jullie ook bij het voorstellen. En zou ik met Leila willen beginnen, als jij dat goed vindt Sander. Zeker. Uh, Leila, zou jij jezelf kunnen voorstellen? En zou je daarbij ook iets heel kort iets kunnen vertellen over het project IJSMA in Zeist? Wat dat precies inhoudt voor de deelnemers? Uh, Goedemorgen allemaal. Ik ben Laila Azjas, uh, sociaal werker uh, in Zeist, uh, gericht in Zeist-West. Um, uh, project IJssema houdt in. Um, uh, we zijn begonnen met het project omdat eenzaamheid in, uh, hoog op de agenda stond in 2016, begin 2017. Um, dus een grote coalitie uh, om te kijken wat we kunnen betekenen voor de doelgroep en het gaat om uh, eerste generatie migrant vrouwen. Um, er, was, er waren van allerlei ideeën uh, die ontstaan, allerlei verenigingen, die, ook oudere verenigingen die allerlei activiteiten hebben. Maar dat is een specifieke doelgroep. Uh, die, die kan niet aansluiten bij de uh, aanbod die er was uh, of die er is. Uh, dus vandaar dat we zijn uh, begonnen uh, met Ijsma. IJsma betekent in het Berbers zussen. Het geeft gelijk een gevoel van uh, warm en uh, samorgheid. Uh, ik heb bewust gekozen voor, uh, voor deze naam voor, uh, omdat ik de, de, de vrouwen zijn. Um, en het gaat om de vrouwen van de eerste generatie uh, die de taal uh, nauwelijks spreken en um, daarvan zijn we uh, uh, ontstaan met een laagdrempelige kopje koffie middag, want uh, we moesten toch iets aanbodgerecht uh, voor de doelgroep. Uh, het is moeilijk om iets nog vraaggericht uh, te stellen. Uh, te beginnen gelijk. Dus eerst gewoon een aanbod met een kom gezellig een koffiemiddag ontmoeting. Uh, we hebben de uh, de werving is gegaan via de has sociale team en uh, via via natuurlijk dat hebben, werkt het beste. Um, uh, we daar zijn we echt in, uh, vanuit geluksgericht werken uh, in gesprek gegaan met de vrouwen en ontstaan uh, twee uh, uh, ideeën die de vrouwen heel graag willen. Dat was bewegen sport voor uh, de vrouwen en uh, en ambachtelijk koken, wat vroeger, wat maakt mensen ook gelukkig. Uh, uh, dus uh, daar zijn die, die twee pilot ontstaan. Het was een succes, dus, uh, dus uh, uh, uh, sport geven we nog steeds. Uh, inmiddels is Eisma uh, uh, bestaat al vijf jaar nu en um, de andere is uh, de koken. Het is, een, het is niet wekelijk, maar een klein groepje waar de gesprekken naar voren komen van geluksgeheidswerken, waar de vrouwen echt blij worden. En dat was een klein groepje echt uh... Koken. En uh, daarvan die pilot is een uh, boek gekomen van uh, Westspoken. Dus het is allerlei ambachtelijke uh, oude recepten die ik zelf ook niet ken. Maar ook aan ze eten. Oh. Uh, Ontstandsherlijke gerechten, die heb ik nooit van gehoord. Dus het was ook heel mooi om te zien. En uh, later wil ik ook nog uh, meer prikkelen in deze doelgroep. Uh, ja. Met cultureel uitstapjes. en Het was in het begin echt wel een uitdagend. Waarom moet ik naar een boerderij? Uh, het stinkt daar, het hoeft voor mij niet. Maar ik heb het toch uh, uh, zoveel gekregen. Uh, dat ze toch thuis gingen maken bij een boerderij hier in de buurt. En daarna ook cultureel uitstapjes om de omgevingen. Uh, Utrecht uh, natuur, uh, uh, een boottocht in de natuur om, om te zien. En uh, toch te ontdekken. En, uh, veel uh, positieve ervaring waren ook van deze vrouw. Dat ja, hier werken, maar dat plek hebben ze nooit gezien. Ja, mooi. Het is ongeveer Eisma. Ja. En in de, met de lockdown heb ik nog moestuin gedaan en andere dingen buiten, omdat we binnen niet meer konden. Dus dat is een plek eigenlijk, Eisma, waar de vrouwen bij elkaar komen om die uh, eenzaamheid echt uh, een beetje te, te breken. Ja, nou, hartstikke mooi. Samenvatting van Eisma. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat iedereen een goede indruk heeft gekregen. De mooie dingen die jullie doen uh, met elkaar. Uh, Sander, ja, ik heb jou ook uitgenodigd, want uh, in 2018 en 19, 2019 wilde de gemeente uh, wilde heel graag dat dit project geëvalueerd werd, hè, wat de waarde was van, van dit project. En toen hebben ze jullie ook gevraagd om daarin te helpen en uh, met de methode narratief waarderen onder, onder andere, of een afgeleide daarvan. Uh, zou je jezelf kunnen voorstellen en daar heel kort in de notendop iets in over kunnen vertellen? van Wat narratief waarderen inhoudt? En dan gaan we daarna over van hoe jullie dat in Zeist hebben aangepakt en wat de ervaringen waren. Nee, zeker. Nou, allereerst ook hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel leuk om, uh, om hier ook over te vertellen. Um, ja, uh, wij, wij noemen onze methode, die noemen wij omdat ervaring telt. Dat is inderdaad een manier om uh, narratief onderzoek te doen. En, uh, met je goedvinden ga ik eventjes zoeken waar die zit. Oh ja, daar. Een presentatie delen. Even kijken. Kun je hem vinden? Ja, ik kan hem vinden. Zo. Als het goed is, moeten jullie hem nu, uh, nu kunnen zien. Um, ja, uh, wij merken dat er gewoon best een hoop vragen zijn uh, die, die spelen uh, uh, en die, die, uh, die antwoord behoeven. Uh, maar waar uh, standaard uh, kwalitatief onderzoek eigenlijk geen, uh, of sorry, kwantitatief onderzoek eigenlijk niet, geen antwoord op kan geven. Uh, wat speelt er? Waar is behoefte aan? Hoe wordt het ervaren? Um, wat kunnen we ervan leren? Wat kunnen we ermee beïnvloeden? Uh, dat soort vragen, uh, ja, die, die bleken niet uh, beantwoord te kunnen worden met, uh, met kwantitatief onderzoek. Um, dus wij hebben uh, uh, vastgesteld dat om dat in kaart te kunnen brengen, heb je meer nodig. Uh, en het is niet genoeg of het een of het ander. Je moet ze inderdaad combineren. Dat is precies al wat Lydia uh, eerder aangaf. Het is echt MM. Um, en dat, uh, dat doen wij ook met onze methode. Um, wij hier ook even om een, uh, een onderscheid te maken. Um, ja, wij combineren dus met omdat ervaring telt, uh, combineren wij kwantitief en kwalitatief. Uh, wij zien onszelf ook niet als, uh, als ja, um, bepalend in het onderzoek, maar wij begeleiden het proces. Um, want de vragen en de, en de duiding, die, die gebeurt ook uh, samen met de eindgebruiker. Vooral door de eindgebruiker of, of he, door, de, door de doelgroep. Um, en daardoor kunnen we ook uh, de, een beweging bekijken en, en een patroon in kaart brengen. Uh, en dat leidt ons weer naar het, uh, naar het impact en het waarom. Waarom? Uh, wordt iets gekozen, waarom uh, geeft iemand een, uh, deelt hij die ervaring en wat is de betekenis daarvan? En dat levert ook weer informatie op om sturing te geven, richting te geven aan, aan beleid. Um, want ja, wat kun je met een, uh, met zeggen van ja, krijg je een waardering, het is een 8. Ja, maar wat, wat kun je met een 8? Is leuk, maar je, je, wat, wat kun je nog beter doen? Uh, want dat is denk ik toch vaak de vraag uh, die we hebben en willen we beter doen, maar... Um, dus ja, die, die duiding die komt ook gewoon ook echt gezamenlijk tot stand. Uh, omdat wij als onderzoekers in die rol ook niet een bepalende rol hebben, maar wij laten dat door de, um, ja, duiden door de door de doelgroep en door de, door de eindgebruikers. Um, om ook even een beeld te geven van de werkwijze. Um, nou, we bouwen de vragen set samen op. Uh, we gaan vanuit een Elke vraag waarin mensen gevraagd wordt om een ervaring te delen of een verhaal te verdelen, gaan wij uh, naar de duiding die ook, de, die ook zelf gegeven wordt door degene die de vragenlijst invult. Die hangt labels aan, aan, het, aan hun eigen verhaal. Uh, en die labels helpen weer om uh, kwantitatief scheiding te maken. Het levert kwantitatieve informatie op. Um, en dat kunnen we op verschillende manieren doen, via het web, via een app of op papier. Um, dat, doen wij, uh, dat kunnen mensen zelf doen of samen met getrainde verhaalophalers. En uiteindelijk kunnen we die resultaten ook op allerlei verschillende manieren, in rapportages met fact sheets en infographics, kunnen we dat allemaal uh, goed weergeven. Dus dat is even in, het, uh, in een notendop uh, de manier waarop wij narratief waarderen. Ja, ja dus, uh, dankjewel Sander voor deze toelichting. Ik hoop ook dat het voor de deelnemers helder is. En mochten jullie nog een vraag hebben, kunnen jullie het gerust in de chat stellen. Um, ja, dan kom ik eigenlijk over uh, de evaluatie. Ga ik eigenlijk over op de evaluatie in SEIST. Hoe hebben jullie dat in SEIST aangepakt? Uh, en ik denk dat ik dan even begin met het uh, Sander. En dan na, na ga ik door naar, naar Leila. Van, hè, hoe hebben jullie dit ervaren? Hoe, hoe hebben de vrouwen en de vrijwilligers het uh, ervaren om dit te doen? Leila gaf het net al, uh, gaf net al aan. Er zit natuurlijk wel een, uh, een, uh, ja, een taalbarrière vaak uh, en een contactmoment. Hoe bereik je de mensen? Nou, daar, daar hebben die ervaring hebben, hebben zij vooral en zij hebben die kennis in huis. Dus wij hebben ook um, uh, ja, samen met de vrijwilligers hebben wij um, een vertaalslag gemaakt, uh, wat nog best af en toe een puzzel was. Want, uh, Gezellig laat zich lastig vertalen bijvoorbeeld, uh, maar ook andere dingen. Dus daar is echt wel over gepuzzeld. Um, en daarnaast zijn we, hebben we de, de vrijwilligers ook getraind uh, om uh, als verhalenophaler uh, aan de slag te gaan. Dus zij zijn degene met wie uh, ja, de, de deelnemers van het project IJSMA uh, de, uh, de verhalen verteld hebben en, hun, uh, en de vragenlijst ingevuld hebben. Mooi. En, en Laila, kun jij misschien iets vertellen over hoe, hoe de vrijwilligers het vonden om te doen en hoe, hoe de vrouwen het hebben ervaren? Uh, ja, uh, in het begin uh, waren we betrokken bij het onderzoek. En daar, daar heb ik een paar uh, vrijwilligers geselecteerd die uh, uh, de taalkrachtig zijn en uh, die zijn even wat krachtiger, zeg maar, in het project. Um, en dat was... Uh, uh, samen kijken naar wat we hebben eigenlijk bereikt tot nu toe. Dus het verhaal, uh, het onderzoek of de vragen zijn eigenlijk opgebouwd vanuit uh, de verhalen die kwamen van mij en van de vrijwilligers. Hoe wij hebben al die jaren ervaren en wat spreekt de, uh, de verhaal? Wat hebben we gezien? Uh, dus dat is eigenlijk de ervaring die wij hebben uh, gezien en geconstateerd en uh, de succesverhalen die wij hebben ook gehaald bij de doelgroep. En hier waren de vrijwilligers heel blij, want ze zeggen: ja, We moeten echt rekening houden met, met een, een taalbarrière, met een cultuurbarrière. En we moeten ook een vertaling doen in eigen taal. En soms echt een woord te vertalen, gewoon in het Berbers, moet je toch een verhaal bij vertellen, zodat de deelnemers beter kunnen snappen wat we bedoelen, dat ze een antwoord konden geven. Uh, de, de manier van het uh, uh, want ik wil, ook een, een, een, ik wil ook een evaluatie doen omdat het uh, is niet alleen maar een succes van uh, van uh, de, de eenzaamheid maar het is ook een succes van uh, van de vrijwilligers ik heb uh, 13 12 vrijwilligers van de doelgroep die hebben ooit die hebben nooit vrijwilligerswerk in hun leven gedaan. En dit was echt de eerste keer dat ze echt meedoen en participeren in de, in de maatschappij. Dat was een aanleiding dat sommigen ook uh, daarvan hun vrijwilligerswerk hebben ook een baan kunnen vinden met hetzelfde doelgroep. Dus het is eigenlijk een mes die snijdt aan twee kanten en ik vond die, um, die ervaring belangrijk om dat ook mee te nemen in het onderzoek. Um, en de vrijwilligers hebben het heel leuk ervaren dat het echt, echt uh, vanuit de doelgroep en dat zij ook betrokken zijn om hun ervaring echt uh, uh, mee te geven. En dat ze ook dat kunnen echt uh, uh, meedoen uh, in het onderzoek en de vragen ja. die worden gesteld. Ze hebben dat echt heel bewust uh, gedaan en, uh, ja, en keurig ook. Ja, geweldig ja, En ik, ik kwam ook nog een vraag in de chat tegen van, en misschien ook uh, ja. aan jullie beiden hoor, maar. Hoe zorg je dan dat de vrouwen ook zelf hun eigen verhaal kunnen duiden? Hè? Met, de, met, met die uh, vragen die je na het verhaal stelt. Um, dat was een vraag in de chat. Ja. Um, kijk, als ik kijk naar, de, uh, naar de, het onderzoek, vragen die wij hebben gedaan. Uh, wat ook Sander net schreef: het is gezellig. Uh, gezellig kan ook heel breed zijn in, uh, als je het echt letterlijk vertaalt in, uh, in de, de taal van de deelnemers. Maar dan moet je echt uh, vanuit uh, dicht bij de deelnemers blijven. Dat je echt een verhaal kan geven. Je kan ook een voorbeeld geven van jezelf. Zodat de deelnemers beter kunnen snappen wat wij mee bedoelen. Want het, het was echt een, een hele lange lijst. Bijvoorbeeld van korte woorden. Ik kan een paar voorbeelden. Um, wat, is de, de, wat is in deze ervaring het belangrijkste? Benoem drie. Dus we hadden wel een hele lijst. En dan moesten ze bijvoorbeeld... Uh, verhalen van vroeger, zorgen vergeten, geloof, geduld, koffie... Het is van alles genoemd, ja, maar als het komt van ja. verhalen van vroeger... Uh, dan gaat de vrouw, ja, wat bedoel je ermee? Hoezo verhalen van vroeger? Dus dan moeten wij echt een voorbeeld noemen... Wat we precies mee bedoelen, zodat wij echt... Zodat zij de vraag, wat we, uh, de informatie die wij uh, ophalen... Dat het optimaal dat dat juist is. Anders snappen ze iets anders mee en dan geven ze een ander antwoord. Dus dat was echt heel zorgvuldig echt uh, kunnen ook vertalen. En, en wat we hebben ook gemerkt, dat soms was toch lastig, want we zeggen dat een cultuur, ze zijn niet gewend aan een onderzoek, ze zijn niet gewend om gevraagd te worden en ze moeten hier dingen over hunzelf vertellen, dat dat echt hun raakt, hun emoties moeten ze ook meegeven. En dat is best lastig, want sommigen zeggen, ja, waarom vraag je zoveel? Wat willen jullie van mij? Weet je, ik kom toch. Jullie zijn blij dat je komt en ik ben ook blij dat je komt. Dus waarom zoveel vragen? Maar we zeggen, nee, we hebben die informatie nodig, zodat het, de gemeente dat nodig zodat het project blijft. Uh, en uh, wat is het succes? Waarom is het een succes? Waarom komen zoveel vragen? Dus dan moeten we een hele verhaal uitleggen, zodat ze echt, oh, en dan, zodat, ze kunnen, kunnen hun, zodat wij hen kunnen meenemen. Waarom doen wij eigenlijk die evaluatie of die onderzoek? En dat snappen ze en dan gaan ze meedoen. Uh, en dan echt uh, ja, voorbeelden. Dus je kan niet alleen maar... Kijk, als ik met iemand die de taal goed spreekt, en Ik stel de vraag en ik benoem de... Noem de wat is, waarom kom je naar AISMA en dan ga ik benoemen wat ik wil? Dan noemen ze de drie dingen. Dan ben ik misschien in één of twee minuten klaar. Maar met zo'n onderzoek heeft, heeft ook tijd nodig. Dat je echt een verhaal moet vertellen daarbij. Eigenlijk is dit misschien een van de weinige manieren die ook echt uh, ja, perfect paste bij deze groep vrouwen, denk ik. Ja, bij de, de doelgroep die de ja. taal weinig spreekt, ja. of de eerste generatie. Ja, dat denk ik. Dat het, je kan echt uh, vragen die zijn van boven bedacht, want ze hebben echt bepaalde dingen die ze willen het, uh, vanuit het ja. beleid bedenken. En dus ze vragen het op hun manier. Ja. Maar dat kun je wel aan iemand die intellectueel ontwikkelt of die de taal goed spreekt, die de, de woordenschat uh, krachtig is. Maar als je de vertaling in eigen taal, plus dat je echt met iemand die analfabeet um, is, en dan moet je het vertalen, dan moet je nog dichter bij zijn gevoelens, nog dichter bij zijn leven zijn, dat je echt kan vertalen in voorbeelden. Je kan het ook over jezelf of je, kan het over je moeder hebben, maar dan slapt u de vraag beter en dan kunnen ze een antwoord opgeven. Nou, en dat is ook, ik zag daar een, uh, inderdaad ook een vraag uh, in de chat voorbij komen. Hè, hoe, uh, dat, er wat, uh, dat mensen het soms lastig vonden om, uh, om de vragen in te vullen. Omdat het inderdaad anders is dan traditioneel. Um, bij ons is de ervaring, omdat wij juist aan de voorkant, niet alleen bij IJSMA, maar ook bij al onze andere projecten waar wij dit hebben ingezet, juist aan de voorkant ook uh, de doelgroep of de vertegenwoordigers van de doelgroep betrekken, is dat we heel dicht aansluiten bij de beleefwereld van die mensen, uh, ja. waardoor uh, in de projecten die wij gedraaid hebben uh, mensen juist heel positief vonden dat ze op hun manier de verhalen konden vertellen en op hun manier ook um, uh, ja, uh, duiding konden geven aan hun eigen verhaal. Want dat, dat even, er zijn twee soorten duiding bij ons in het, uh, in het traject. Je hebt inderdaad mensen die, hun die de labels hangen aan hun eigen verhaal. Uh, Leila had het net al over bijvoorbeeld emoties. He, wij vragen ook van nou, hoe voelde je je dan bij, de, bij deze ervaring? En um, waar gaat het volgens jou over? Wat is het belangrijkste? Wie speelde nou een, uh, de grootste rol in jouw ervaring? Um, dat soort vragen geven, geven, wel, geven daar labels aan die, waar wij weer kwantitatief weer wat mee kunnen om patronen en trends te gaan ontdekken. En daarna hebben we, als we dan die patronen en trends hebben ontdekt, um, dan komen we daar een soort stellingen of, of uh, ja, opmerkelijkheden uit uh, naar voren. En die leggen we weer voor aan de, de vertegenwoordigers van de doelgroep. En die gaan dan ook zeggen van nou, wat, je, wat jullie hier hebben gezien, dat klopt wel. Zeker ook omdat ik in de verhalen teruglees dat dit en dit gebeurt. Hè? Dus dan leggen we eigenlijk een patroon. Zeggen we van nou, ga naar de verhalen kijken die bij de patroon horen. En wat vinden jullie? Klopt, het, dat, wat, klopt dat? Wat in de verhalen staat, komt dat overeen met de stelling of juist niet? En waarom is dat dan zo? En zo komen wij echt aan die, aan die sturende informatie. Dus, dus, als ik jou goed begrijp, hebben jullie op het einde. Hè? Jullie zijn op, ja. de de ophalen zijn eerst op pad gegaan, hebben op de manier, zoals Leila het zegt, verhalen proberen op te halen, daarbij wel voorbeelden geven, maar ik begrijp ook niet sturend te zijn, hè, dat je heel erg zelf de vrouwen de mogelijkheid geeft om een ja, antwoord te ja. geven. En met die informatie zijn we nog een keer teruggegaan met elkaar om het um, te duiden. Ja, klopt, ja, uh, ik noem, tegenwoordig noem ik het een interpretatiesessie uh, om die verwarring van duiding uh, zeg maar te voorkomen ja. om twee keer te gebruiken. Um, maar inderdaad, dan, dan gaan wij dan, uh, de opbrengsten, die, die, daar gaan wij naar kijken. Dan zien we op, uh, met natuurlijk een, een blik van hoe kun je goed naar data kijken. Hè? Daar zijn wij dan ook weer ingetraind. Uh, wat zijn nou echte patronen? Uh, waar zit eventueel een samenhang? Uh, en dat leggen we voor aan, uh, aan de doelgroep zelf, die daar dan weer over zegt van... Ja, uh, wat jullie gezien hebben klopt of wat jullie gezien hebben klopt niet. Of dat is net even anders, dat moet je zo zien. Um, ook daar zijn, ja, vertrouwen wij op de wijsheid van, uh, van de doelgroep zelf en op die manier blijven we ook dicht bij de belevingswereld, ook in de duiding, in de interpretatie van de resultaten. Ja, Leila, hoe hebben jullie, hoe hebben de vrouwen dat ervaren en dan misschien ook de vrijwilligers die erbij waren? Uh, ja, dat was het uh, begin van de corona. Dus het ja, was, dat is waar, dat was lastig. Ja. En uh, hoe wij hebben het bedacht, zoals in de presentatie, kan het, uh, we waren van plan om in groepjes te doen, maar wel groepjes van twee. Dan geef je de gelegenheid van de vrouwen dat ze elkaar stimuleren. En uh, dat is ook wat is bij deze doelgroep Als een verhaal meer vertelt, dan stimuleert de ander ook om meer te gaan vertellen. Dus zo hebben we dat ook bedacht. Want we zien dat het uh, effect van uh, een olie-effect, zeg maar, dat dat echt uh, uh, uitbreidt. Maar we konden niet meer in de locatie zijn. We konden niet meer bij ijsma komen. Dus alles was uh, een lockdown toen. Dus toen was de, um, we hebben even gewacht toen uh, de, uh, er was versoepeling, waar hebben we toch huisbezoek gedaan. En dat was op een afstand. En dat was echt met een mondkapje. Dus dat, het heeft allemaal ook moeilijk, een beetje moeilijk gedaan. Maar we, hebben, we moesten het gewoon doorzetten. Um, we hebben het één op één gedaan. En op die manier hebben we toch de verhalen echt. Uh, uh, echt kunnen halen van de, van de doelgroep. Het was voor de vrijwilligers heel leuk uh, om te doen. Want ze hebben, oh, die vrouw kwam a, altijd misschien een jaar of twee, maar ik heb nu een andere kant leren kennen van haar. Hoe ze dingen vertelt, hoe ze, uh, hoe ze kijkt naar het leven. Ze heeft ook meer van uh, uh, haar emoties en van volgen. En wat doet het nu met haar? Dus ik heb echt heel uh, goed die mensen extra leren kennen. Want ze kwam echt heel ver naar voren. Dan eigenlijk de vragen. Soms moesten ze echt kappen, dan moesten ze naar nou de volgende vraag. Ik zei ook tegen hen: je moet echt binnen de vragen blijven. Want ik weet, als je de taal spreekt, de emoties mensen komen los of ze willen alleen maar meer vertellen. Dus we hebben echt een, ander, een andere kant ontdekt van, de, van, van deze vrouw, of van deze deelnemers die zij hebben echt geïnterviewd. En het was voor hen ook heel leuk dat Ze gingen ook vanuit een ander oog kijken naar Ze zegt, dit hebben we. We, we, we deden iets, maar we vonden het leuk. Maar nu vinden we het nog leuker, omdat we hebben aan de kant ontdekt uh, van de deelnemers. Ja, ja. Dat is echt. Ja. Ja, dus dat is ook een effect dat had je, hè? je had verwacht dat je natuurlijk zicht kreeg over hoe het was voor hen, maar dit was nog een extra effect. Ja, meer uh, voldoening van ja. de vrijwilligers. Precies. Ja, Waarom dus. ja. doen we dat? Dat is goed ja. dat we vrijwilligers zijn. Ja, ja en, uh, en, en uh, dus inderdaad ook. Je had dan ook weer de resultaten, Sander, hè? Die, die heb je um, met de vrouwen misschien besproken en met de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk ja. gevraagd aan jullie om dit te doen. Ja, we wat, hebben de... wat, wat, wat kwam daaruit? Uh... Nou, wat, wat hier wel, uh, we hebben de, de interpretatie, hebben we inderdaad met, uh, met vrijwilligers en met gemeenten uh, kunnen doen. In ieder geval uh, degenen die daar dichtbij betrokken waren. Niet zozeer vanuit beleidsoogpunt, maar uh, het opdrachtgeverschap, maar gewoon uit betrokkenheid. Ja. Uh, ja, daar hebben we wel uh, hele, uh, ja, een quote die mij nog steeds bijstaat, is van um, ja, hoe, de basisvraag was eerst van hoe krijgen we uh, deze vrouwen hoger op de gezondheidsladder. En wat uit het onderzoek eigenlijk naar voren kwam, die vrouwen weten nog niet eens van het bestaan van de ladder, maar daar hebben we ze nu wel naartoe geleid door die gesprekken en dat is dat is eigenlijk wat mij dat is het, het de grootste winst denk ik van uh, van dit van deze manier je ziet je ziet veel sneller waar het uh, waar, waarom je die vrouwen iets doen en waarom ze iets willen en uh, en waarom ze iets vinden en en dat geeft gewoon veel duidelijker beeld uh, en dat gaf dus daarmee ook de meerwaarde aan van uh, van IJsma. Ja. Ja, want ijsma is natuurlijk ook. Leila, vertelde ook voor een tijd van eenzaamheid. En überhaupt om ze naar het begin van die ladder toe te brengen om iets te kunnen doen in de samenleving. Nou, uit jouw verhaal aan het begin begreep ik al dat dat, dat dat steeds verder groeit en dat dat ook steeds beter lukt. En dat dat ook uit die evaluatie kwam. Ja, dat klopt. Euhm, ik heb ze betrokken bij een, een kerstelunch voor de wijk. Dat hebben zij gekookt en georganiseerd. Uh, dat vonden ze ook heel leuk om te doen. Dus we hebben ook uh, alle ouderen hier in de wijk uitgenodigd. Um, en uh, er waren best heel veel mensen gekomen, ongeveer 60 of uh, 65 mensen op. En uh, ik heb ze ook betrokken om iets vrijwilligers, omdat ze, of, heel veel vrijwilligers bij hen ook uh, uh, eisen, maar draait ook door de vrijwilligers, um, dat ze ook voor iets vrijwillig kunnen betekenen. Dus we, ze hebben een kerstdiner voor uh, McDonald's Huis in Utrecht. ...voor de ouders die daar zitten, voor de zieke kinderen, um, een kerstdiner georganiseerd. En dat hebben ze gecoacht en we hebben dat, uh, uh, ja, ze zijn daar gegaan en ze hebben ontmoet de ouders en ze hebben dat uh, diner gereserveerd. En uh, vonden ze ook heel leuk om te doen, om te doen iets vrijwillig voor de anderen. Ja, ja mooi. Nou, dankjewel. En ik heb ook nog de gemeente gevraagd. Ik kon hier helaas vandaag niet bij zijn, maar ze vinden, vonden het kinderprijs maar heel belangrijk. En, uh, dat was ook de aanleiding waarom ze uh, deze evaluatie wilden doen. En toen heb ik hen de vraag gesteld, even input opgehaald uh, via de mails, zoals telefonisch. Um, nou, zij zijn inderdaad uh, drie jaar geleden begonnen met ISMA, dat had jij ook verteld. En ze hadden in 2018-19 wilden ze dus graag zo'n evaluatie houden. Want ze wilden in eerste instantie graag weten wat de werkzame factoren waren, ook van ISMA. En wat het deelnemende vrouwen betekenen. Nou, dat is duidelijk naar voren gekomen, ook uh, empowerment. En um, ja, ik, vond het wel, ik vind het wel mooi dat ik dit antwoord ook even met jullie wilde delen van uh, wat, heeft de wat heeft deze evaluatie voor de gemeente, zoals dus beleid betekend? En toen gaf Jacobien van Holland van de gemeente Zeist aan, de evaluatie geeft woorden aan de zachte effecten van het project. Het helpt om dat juist te waarderen en de evaluatie geeft het project en de aanpak of helpt het project en de aanpak begrijpen en de waarde om het gezamenlijke verhaal te zien in plaats van alleen maar te sturen op cijfers en aantallen. Het bijzondere succes van IJsma leert ons als beleidsmakers om te vertragen, om als je dus echt wil aansluiten bij de inwoner je initieel wellicht veel verwachtingen moet loslaten en dat dat dan juist een project wel tot bloei komt. Nou, dat vond ik een hele mooi antwoord. Ja, dat Want ja, als beleidsmakers, hè, dat komt ook in de chat naar voren, van ja, het is vaak ook een afweging van, heb je ruimte om dit soort dingen op deze manier aan te pakken en op deze manier te evolueren? Uh, en dan helpt het je wel om de waarde zichtbaar te maken, ook al moet je meer investeren, maar ja, op deze manier investeren, ja, je moet anders investeren voor bepaalde groepen, uh, voor bepaalde uh, mensen in bepaalde situaties. Wil je ook uh, deze mensen tot bloei laten komen? Wil je deze mensen bereiken en meenemen? En dat, uh, dat vond ik dan een heel mooi antwoord van de gemeente. Ja. En volgens mij is het ook zo dat IJSMA verder nu doorgaat. Hè? Ja. Dat is ook een ja. belangrijk doel. En uh, Ik weet niet of er nog ook um, toekomstplannen zijn voor IJSMA om ook andere groepen op te starten of, of niet? Uh, uh, ja, wat ik nu zei door de corona, dus uh, uh, de deelnemers waren heel bang van besmetting, dus uh, we zijn terug. Uh, uh, het is helaas terug in de, de, de, de deelnemers Er zijn nog die enthousiasten die komen altijd. Dus, dus ik ben begonnen met een moestuin in het voorjaar, zodat we echt meer met elkaar buiten kunnen zien met de wandelingen uh, met de vrijwilligers en ook moestuinen. En, um, uh, en we willen het uitbreiden naar andere wijken in, in de gemeente. Uh, maar we kijken ook, want wat ik zeg in het begin, ik ben in Zijst-West. En we willen kijken in Noord, maar het moet ook in uh, hun, vanuit ook hun komen. Van de sociaalwerkers die daar komen, zodat we de, zoiets kunnen ook uh, daar uh, opbouwen. Um, de vraag ligt er nog steeds aan door de corona, omdat elke keer die lockdown was en zo. Dus, uh, hebben we dat nog niet goed opgepakt. Maar dat ligt wel uh, op onze agenda, zeg maar. Ja, ja. ja dus ik heb al gezien of gehoord van jou dat, dat je er ja, heel, heel veel creativiteit uh, voor inzet om op een bepaalde manier nog wel in contact te blijven ook. Uh, ja. Uh, ja. En beleidsmatig heeft, randvoorwaardelijk heeft het in ieder geval ruimte om te starten, maar dat uh, komt dan nog. Ja. Ja. En ik denk ook wat het belangrijk is, we zijn toch contact, in contact gebleven dat we echt de denners hebben gebeld tijdens de lockdown. We hebben echt een, ja. een taartactie, een minitaartactie een sokkenactie, een, een koekjesactie met Ramadan. Ja, dus precies. we zijn toch in contact gebleven met de dennemers. Ja. Uh, ja. aan de deur, op bezoek. Ja. Ja. Dankjewel. Goh. Nou, mooie ervaring. En ik heb ook nog een bredere vraag aan Sander. Dankjewel Leila uh, ja. Want Sander doet dat ook natuurlijk in meerdere gemeenten. Er zitten hier ook deelnemers aan tafel die natuurlijk uh, vanuit coalities de start aan de slag gaan met uh, vrouwen uh, kwetsbare zwangeren en de mensen rondom kwetsbare zwangere heen. Uh, de eerste duizend dagen. Um, ja, jullie hebben ook in joke en in gezond in, uh, zeg maar, of in de ervaring. Wat brengt deze methode uh, als je kijkt naar dit soort. Um, He, naar het divouderen en andere contexten. Kun je daar iets over vertellen met het ophalen van ervaringen in andere contexten? Ja, we hebben inderdaad in Friesland hebben we ook gekeken naar, naar gezondheid. van Wat doet die gezondheid? Hoe ervaren mensen omgaan met gezondheid? Wat was belangrijk? En ja, daar, daar hadden we ook wel, daar hadden we wel wat, wat, wat moeite... Om, um, om genoeg uh, reacties binnen te halen. Um, maar wat we van de reacties die we binnen hebben gekregen, hè, dat speelde ook echt in het begin van de coronaperiode, dus ook nog weinig handigheid met, uh, met online tools, et cetera. Um, ja, daar wilden we ook, daar, wat we daar wel geleerd hebben, is bijvoorbeeld dat, um, dat het er sterk op lijkt dat mensen. Um, vooral het heel belangrijk vinden dat ze binnen hun gezin gesteund worden en dat, dat uh, mensen uit hun directe omgeving uh, van invloed kunnen zijn. Dus dat, daar geeft dat aan over op welke manier je hen kan benaderen om, om ja, verbeteringen in gezondheid uh, te gaan maken. Um, dat zagen we daar maar ja, in, uh, en in jeugdhulp bijvoorbeeld, dat doen we ook best wel uh, een flink aantal jaren al, cliëntervaringsonderzoeken uh, voor de gemeente. En uh, een voorbeeld daarvan is dat, we, um, ja, dat de verwachting is dat wachttijd echt een, uh, een belangrijke uh, bepaler is van hoe positief of hoe negatief mensen zijn over jeugdhulp. Uh, en hoe langer ze moeten wachten, hoe uh, negatiever het eigenlijk wordt. En uh, wat wij merkten, juist uit, uit, uit, die, uh, wat we zagen, uit die labels van de mensen, is dat ze eigenlijk helemaal niet zo negatief zijn bij als ze lang moesten wachten. Want ze gaven aan hoe lang ze moesten wachten en hoe positief ze erover zijn. Um, en wat, je daarbij, wat we daar zagen, is dat er eigenlijk wel een grens zat. Ergens zo rond de zes maanden. Dan pas werd het echt vervelend. Uh, maar we gingen dus kijken naar wat, zijn, wat is het dan dat de mensen zo niet negatief zijn. Terwijl ze wel lang moesten wachten. En daar zijn we dus inderdaad naar, naar die verhalen gaan kijken. En wat bleek, um, mensen zijn, uh, werden op de hoogte gehouden. Nee, er was gewoon een updateje of er was, een, uh, of er was gewoon uitzicht van, nou, oké, okay, het duurt eventjes, maar dan en dan kunnen we gaan beginnen. Dat gaf zoveel waarde, dus daarbij heeft de gemeente uh, of de gemeenten, zijn, zijn gestopt met heel hard hameren op het moet binnen acht weken. Uh, maar die zijn gezegd, oké, okay, we streven naar acht weken, maar als dat niet lukt, dan ga je uh, sowieso in die communicatiemodus, dan ga je communiceren. Dus dat was echt wel een, een, een, een kleine, maar wezenlijke verandering van beleid die van toegevoegde waarde is op de waardering die uh, ouders en jeugdigen hebben, die, jeugd, die op jeugd op zitten te wachten. Ja, mooi. mooi dus dat was ga... echt uh, ja, heel prettig. En um, ja, wat je ziet, um, is van ja, door echt de mensen te gebruiken bij de interpretatie, bij het opbouwen van de vragenlijst. Dan, uh, dan blijf je gewoon veel dichter bij de beleefwereld. En vinden dit, mensen dit ook een hele prettige manier, omdat ze ook hun gevoelens gewoon goed kunnen uiten. Uh, en dat wordt ook echt gewaardeerd. Um, ja, en, dat, en het kost relatief niet heel veel energie. Bij, bij IJsma kost het echt wel wat meer energie en tijd, omdat dat gewoon, uh, je zat echt met de, met de vragenlijst vertalen, uh, corona, de mensen benaderen, de vrijwilligers. Um, maar voor de gemeente zelf was dat niet heel veel energie. Dat zat hem vooral in de vrijwilligers en in onze begeleiding. Um, eh, want ja, wij nemen daarin ook echt wel wat op. Wij zorgen voor communicatiepakketten, voor communicatie. Uh, voor uh, het systeem erachter hè, om de ervaringen op te halen en te kunnen analyseren. Daar maken wij gebruik van, uh, van Sensemaker, van Cognitive Edge. Ja, dat, dat werkt gewoon uh, heel prettig. Dus het, het valt op zich wel mee qua, qua intensiteit. Zeker voor bijvoorbeeld zoiets als een cliëntenvaringsonderzoek. Uh, ja, dat is inmiddels voor ons wel redelijk gestandaardiseerd. Maar waar er nog steeds maatwerk mogelijk is. Um, ja, wat gewoon helpt. Ik vind het wel mooi dat je zegt, uh, dat je goed achter het waarom komt van een probleem. En daardoor ook goed beleidsaanpassingen kan doen. Of aanpassingen in aanpak en werkwijze. Ja. Het wel mooi dat je dat aangeeft. Dat, dat ook... Uh, dat je onvoorziene effecten of onvoorziene ervaringen, uh, onvoorziene effecten in ervaringen, dus ook zichtbaar worden. En ik kreeg ook, dacht de vraag in de chat te zien, maar misschien moet Hanneke me even bijvallen. Is dat uh, ook van ja, als je nou niet zoveel ruimte hebt om het zo uitgebreid te doen, hè, mm -hmm. wat kun je dan wel doen? Hè? Wat is dan wel mogelijk uh, in je aanpak, in je programma, wel te doen? Met Qua monitoring en evaluatie. Ja, met verhalen. Qua... Met verhalen, ja. Um, ik, ik, denk, um, ik denk. Dat het dan goed is dat je. Um, ook wat. Ook bij de vorige al werd aangegeven. Wat wil je ermee bereiken? Uh, maar bijvoorbeeld ook bij IJsma. kun je er ook voor kiezen om het niet jaarlijks te doen. Maar om dat uh, elke drie jaar te doen. Zo'n evaluatie. Uh, dat is ook afhankelijk van de doelgroep. Moet je de doelgroep wel elke. elk jaar. bevragen? Op deze manier? Um, Da daar, daar kun je naar kijken. Je kunt het misschien spreiden over meerdere jaren. Um, ja, cliëntenwaardesonderzoeken, bijvoorbeeld is echt een, um, een jaarlijkse verplichting vanuit VWS. Maar ja, omdat dat zo regelmatig gebeurt, is het ook redelijk gestandaardiseerd en zit er ook van onze kant, he, van, vanuit alle partijen eigenlijk, gewoon uh, gaat daar jaarlijks minder energie in zitten. Als, uh, ik, kan bijvoorbeeld, uh, een ik stel me even voor, een coalitie uh, die samenwerkt om, uh, om die eerste duizend dagen in Kansak start. Mm -hmm. Uh, kunnen zij ook zelf zeg maar, de, de, aan de slag, zeg maar, als bijvoorbeeld um, kraamverzorgende, verloskundige, uh, uh, iedereen die betrokken is bij de kwetsbare zwangeren, mm. kunnen zij zelf aan de slag met het ophalen van verhalen en, en die duiding eraan geven met, met elkaar? Is dat um. Ja, ze kunnen natuurlijk uh, zelf ook goed nadenken over hoe zo'n uh, vragenlijst uit komt te zien. En um, nou, ook daar kunnen wij in begeleiden en dan is dat, een stuk, is dat wel een stuk minder intensief. Dan gebruiken we bijvoorbeeld niet de software, het uh, platform erachter. Uh, maar daar kunnen we wel helpen om, uh, om die vragenlijst uh, op te stellen, om dat op een goede manier te doen. En als ze ze dan opgehaald hebben, ja, dat ze er zelf ook mee, mee aan de slag gaan om daar... Uh, uh, ja, die interpretatie aan te geven, uh, maar dat, dat vereist wel dat, uh, dat je ja, er, er zelf wat mee kan en er zijn wat tools die, je dan, uh, uh, die het wel een stuk makkelijker maken, moet ik eerlijk zeggen. Om het, uh, ja, ja nee, dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Dankjewel voor je antwoord, Sander. En uh, Hanneke, wil ik jou even het woord geven. Jij hebt de chat in de gaten gehouden. Heb jij nog uh, andere vragen of opmerkingen gezien? Nou, nog wel even naar aanleiding van net, hè, van, uh, als je het met minder input uh, doet. Uh, Lydia geeft bijvoorbeeld ook aan dat er echt al heel veel winst te halen valt om überhaupt, nou, de deelnemers zelf of de doelgroep zelf die je wilt bereiken, naar de formulering van de vragen te kijken. Daar zou je al mee kunnen beginnen als je het dan wat uh, low profile zou willen doen. Uh, en tegelijkertijd ook met elkaar kunt kijken naar die resultaten die je ophaalt. Hè. Dus toch een beetje die duiding op de een of andere manier inhouden. Uh, dat is wat Lydia nog even terughap. of wat als je het in een, in een nou, minder tijdsintensieve uh, manier zou willen doen. Ja, en verder staan er geen andere punten in. Wel nog eentje helemaal in het begin was een vraag van iemand die zei, goh, dat narratief waarderen, is dat nou hetzelfde als uh, appreciative inquiry? Of uh, lijkt dat op elkaar? Zij uh, is nog, zijn ze inmiddels vertrokken, maar we, misschien kunnen we het nog wel even aangeven. Ja, ik, ik ben wel zelf uh, niet zozeer op de hoogte van appreciative uh, um, inquiry. Ja, uh, uh, yeah, inquiry. Um, dus ik ben het even uh, snel gaan googlen. Net. En um, ja, ik, nee, ik heb. Um, het is wel, net, het is wel uh, wat anders. Je zou uh, appreciative inquiry uh, wel kunnen gebruiken. Uh, binnen het uh, narratief waarderen. Uh, als, als een soort van insteek van vraag stellen, want uiteindelijk uh, gaat het om, um, om ja, ervaringen en, en, en complexe situaties analyseren. Um, en um, ja, dat, dat, dat kan inderdaad, uh, je zou dat kunnen combineren, maar het zijn wel twee uh, verschillende uh, zaken. Als er mensen geïnteresseerd zijn, kunnen we ook in het nasturen nog wat uh, tekst. Uh, erbij zetten wat dat nou precies is. <laughs> ja, en ik zag ook nog één vraag geloof ik. Uh, dat iemand benieuwd is uh, hoe dat dan uh, precies gaat hè? Van, uh, van stap tot stap om uh, mensen erbij te betrekken. En uh, ja, dan wil ik wel mensen uitnodigen of om dat naar de, de website om datervaringtelt.nl te gaan of gewoon direct met mij contact op te nemen. Prima, want dan kan ik daar wat meer toelichting over geven. En uh, misschien ook wat voorbeelden geven die ik hier niet kan delen vanwege uh, privacy uh, issues. Ja, er is ook nog één vraag, zie ik nu ja. net uh, komen, van Betty. Onze deelnemers hebben, zijn er wel deelnemers in een laag sociaal-economische positie als in een hoge sociaal-economische positie. Hoe kun je hiermee omgaan? Hoe is, hoe is dit op te lossen? Um, ik denk door ze ook beide te betrekken aan de voorkant. Uh, bij het opstellen van de vragenlijst. Um, daar zit, een, zit de crux, uh, want het, het sluit elkaar niet uit. Uh, je hoeft niet uh, uh, ander soort vragen te stellen. Uh, kijk, je kan ook niet aan de voorkant vragen, bent u iemand met een hoge SAS of een lage SAS? En dan een, uh, en dan een scheiding gaan maken in vragen uh, die je gaat stellen of een vertaling, uh, vertaling maken. Dus dat, uh, ik zou dat echt vooral gewoon aan de voorkant doen en uh, checken of uh, bij hen, of ze, of ze zich uh, zonder al te veel toelichting ook de vragen kunnen begrijpen, zoals, of ze het op dezelfde manier begrijpen. Ja, in mijn ervaring is, uh, als je het hebt over gezondheid, wat uh, is voor jou belangrijk in je leven om je uh, goed te voelen. Dat zijn wel vrij universele vragen. Die eigenlijk door iedereen te beantwoorden zijn, inderdaad, met wat hulp. Hè. Soms uh, met begrippen bijvoorbeeld, of met vertalingen. Maar um, dat, dat mijn ervaring is dat dat toch ook voor iedereen um, ja, het niet anders is. De een is, is dat je goed aansluit bij wie je voor je hebt zitten. Dat is het ja. belangrijk. Misschien is er nog iemand anders die nog een toevoeging wil geven of nog een andere vraag hebben. Dan gaan, anders gaan we langzaam naar een afronding toe. Eh, ik zag nog een vraag op de chat. Loop je met verhalen niet het risico dat je alleen de positieve kant uh, hoort? Um, we hebben niet alleen maar de positieve. Ja. Tenminste mijn ervaring met het onderzoek of evaluatie van, uh, van IJsma. Uh, dat één op één heeft hen ook de gelegenheid uh, gegeven, dat ze ook de, hun emoties en de mooie verhalen te vertellen, maar ook wat minder uh, is. Uh, waarom uh, uh, kom ik niet aan sport? Maar ik kom, of, ik kom niet uh, bij koken, vind ik niet leuk. En dan, maar wel sport vind ik belangrijk op dit moment. Of uh, ik doe de culturele uitstapjes wel, maar ik doe dat niet. Dus het heeft hen wel de gelegenheid ook om toe te lichten. Waarom vinden ze dat niet leuk? Dus, uh, er komen ook andere dingen naar voren dan alleen maar de positieve verhalen, maar ook de feedback hadden ze ook gegeven. En door een continuïteit hadden ze ook wat tips aan ons gegeven. Dus er komen ook andere dingen, want één op één, dat geeft de gelegenheid dat mensen ook meer gaan vertellen. En ook wat ze echt eerlijk, wat ze voelen en hun mening ook. En dat is meer omdat het klein is, één op één, vertrouwelijk. En dan durven ze wel hun mening wel te vertellen, terwijl in een groep. Uh, of Tijdens eisen maar zo dat ze dat niet gaan doen. Ja, dat is mooi. Dat is ook wat Sylvia aangaf hè, uit Kampen. Uh, dat het eerlijke verhaal dan eerder op tafel komt. Uh, als je een onbekend iemand uh, tegenover je hebt zitten, ga je vaker eerder niet een eerlijk verhaal vertellen. Ja, ja, ja. dan nee, ga dankjewel. je weer in de groep zeg maar. Ja, precies. en ook in de groep. Ja. Dankjewel Leila voor je antwoord. Als er verder geen vragen meer zijn vanuit de chat of opmerkingen. Ik kijk even het schijn over naar Hanneke. Hanneke schudt hoofd. Dan ga ik uh, jullie hartelijk bedanken, Sander en Leila, uh, voor de, jullie bijdrage vanuit zij. Ja, Veel gedaan. Zilke ja. en die ik geloof dat Yvonne inmiddels uh, vertrokken is. Die moest uh, helaas uh, naar een andere uh, bijeenkomst. Uh, dan wil ik het woord weer geven aan uh, Danielle. Ja, dankjewel uh, Anneke. Ik weet niet uh, of ik nou de spotlight uh, op jou heb uh, weggehaald of dat ik nu ook te zien ben. Maar uh, we komen inderdaad bij de afsluiting van dit uh, webinar. Jullie hebben veel informatie gekregen over uh, hoe je de uh, verhalen kunt benutten en de twee uh, praktijkvoorbeelden uit uh, Kampen en Zeist. We zijn wel benieuwd uh, wat jullie nog nodig hebben om uh, verhalen te benutten in je aanpak en programma. Ik weet niet of er iemand is die daar op dit moment uh, iets over wil zeggen. Ja, Wat ons betreft mag je dan ook even jezelf weer en het woord nemen. Dus wat heb je nodig om, om uh, ja, dit te gaan doen of uh, uh, verhalen meer te benutten? Ja, ik, heb, ik heb net ook de vragen al gesteld. Sorry, ik ben Nelly Gosker, ik ben verloskundige in Meppel. En uh, wij zijn inderdaad van plan om onze samenwerking die wij hebben met de JGZ, de kraamzorg en de verloskundige, om daar inderdaad ook middels storytelling wat meer handen en voeten aan te geven. Uh, maar ik maak mij persoonlijk, en, en dat maakt me een beetje lastig, en daarom had ik die vraag ook gesteld, een beetje uh, zorgen over het feit, en dat zag je bij het project Nu Niet Zwanger ook wel een beetje, dat als je iemand dus interviewt, filmpjes maakt... Uh, Meppel is toch een dorp eigenlijk, ondanks dat het een stad is en Kampen is denk ik vergelijkbaar. Um, als je dus iemand dus zo interviewt en zij komt dus meer in het nieuws, um, wordt zij misschien ook op straat natuurlijk op een gegeven moment herkend als, nou ja, even heel plat gezegd, die kwetsbare zwangere of zo. En die vind ik nog wel ingewikkeld. Daar zou ik eigenlijk, ja, nazorg is dan belangrijk, maar iemand weet niet van tevoren wat het oproept aan reacties. Ja, die ik, nou ja, dat vind ik spannend. Dus daar zou ik nog wel iets, iets meer mee willen of van horen. Of, ja. ja, daar kan ik me wel iets voor voorstellen. Ja. Uh, Sylvia, um, je bent er nog hè, vanuit Kampen. Ja, ik ben er nog. Jij daar, kun jij daar misschien op even Je hebt daar al iets over gezegd. Ja, nou ja, het was ook, uh, we hebben ze natuurlijk niet als kwetsbare inwoners, maar juist over krachtige levensverhalen gehad. Uh, uh, oh. <laughs> het is een beetje chaotisch hier. Oh. Uh, mijn man dacht dat ik kon bellen. <laughs> uh, nee, dus de, hè, dus de manier waarop we die inwoners uh, een podium hebben gegeven, de, met de focus op dat juist hele mooie levensverhalen, dat hielp natuurlijk al enorm. En ze zijn natuurlijk gaandeweg het proces ook heel goed uh, begeleid en in de gaten gehouden. En de documentairemakers van de minikronieken hebben er zelf natuurlijk ook ervaring met uh, nou ja, wat het dan kan opleveren of wat het aan reacties uh, geeft. Dus eigenlijk hebben wij daar niet echt negatieve verhalen of zo over terug, uh, teruggehoord. Ik terug dus... heel Ja, precies. Daar hangt het ook heel veel van af. Wat je er ook mee doet, hè? Als je bijvoorbeeld ophaalt... En je uh, doet het niet uh, een, zeg maar, met video, maar meer anoniem hebben dat je geanoniseerd uh, wel veel meer mee kan. Zonder dat je mensen echt in een spotlight zet. Ja. Dat kan ook nog natuurlijk. Sylvia heeft inmiddels haar knop uh... <lacht> even opnieuw gelukt. Maar dan. Ik... <lacht> En jullie daar misschien ook ja. Ja. Uh, ja. verdachten overdachten over. Nou ja, ik denk dat, je, dat ik maar dat dan persoonlijk inderdaad eerder zou kiezen voor wel uh, die verhalen, maar dan niet uitvergroten in de media of iets. Um, in onze doelgroep. Uh, omdat je denk ik, wat je zegt, is wel hoe je het vreemt inderdaad. Dus als je iemand krachtig laat overkomen, mooi hè, een, een, een succesverhaal. Blijf er wel, dus ik denk dat ik dan misschien, maar goed, dan moeten we het hier samen natuurlijk met elkaar over hebben. En misschien ook met zo iemand zelf natuurlijk, want misschien zegt hij zelf wel heel erg van: het maakt me helemaal niks uit als ik zo gezien word. Want het is zo belangrijk, dat is ook goed. Maar ik denk, nou, we daar even goed over na. Meteen. Ja, precies. In, want in kamp hebben we juist ook bewust via sleutelfiguren, dus bijvoorbeeld welzijnswerkers, die ook die mensen goed kenden, hè. We hebben ook gevraagd, van kennen jullie dan inwoners die dat verhaal willen of kunnen doen? Dus daar is wel goed naar gekeken van, is dit dan een geschikt persoon? Precies, ja. de zorgvuldigheid en voorbereiden en in gesprek met iemand zelf is dan denk ik heel belangrijk. Ja, denk ik ook. Oké, dankjewel. Oké, mooi. Dank jullie wel. Nou, gezien de tijd gaan we nu echt toe naar een afronding. We zijn wel benieuwd welke tips of eye-openers jullie nog uh, uh, meenemen. Dat uh, mag je in de chat uh, uh, achterlaten. Uh, daarnaast geldt dat um, mocht je nu in je aanpak uh, kansrijke start, hè, concreet uh, vragen hebben uh, op het gebied van gebruik van verhalen, voor, bij monitoring en evaluatie oh, of juist... Uh, op het gebied van monitoring en evaluatie ook uh, kwantitatief. Dan uh, kun je altijd contact opnemen met uh, je adviseur. En dan kunnen we ook kijken welke ondersteuning uh, uh, daarbij mogelijk is. Um, en Anneke, geef ik jou even het woord voor ja. het aanbod vanuit Gezond In. Ja, nou, voor Gezond In geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, wij willen dit jaar ook um, echt vanuit de adviseurs ook echt ingaan zetten op hoe maak je nou zichtbaar wat je geleerd hebt, wat je opbrengsten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Daar willen we ook met een aantal gemeenten echt de diepte in gaan. Om hen te helpen om dat zichtbaar te maken in dit proces. En dat kan met verhalen zijn. Dat kan ook met een mix zijn. Dus um, laat het aan mij weten of aan je eigen adviseur. Als je daarmee aan de slag wilt. Maar ook als je kortere vragen hebt. Je wilt gewoon even dat we met jullie meesparren. Dat doen Lydia en ik ook vaak. Dat we met de gemeente meesparren. Over welke keuzes ze nu het beste kunnen maken. In hun monotone evaluatie. Dus die hartenkreet wil ik ook doen. Neem alsjeblieft contact met ons op. Dankjewel. Nou, dan wil ik jullie allemaal uh, hartelijke danken voor jullie uh, aanwezigheid. Um, we gaan de presentatie en alle informatie die in de chat ook is gedeeld, die gaan we nog met jullie delen. Net als de opname um, uh, na dit uh, webinar. Dan wens ik jullie nog een uh, fijne dag allemaal. Dag.